Hallo, ik ben Marielle. Ik geef even kort uitleg over Logo. Je bent ingelogd en dan kom je eigenlijk op dit scherm terecht. En dat is eigenlijk heel eenvoudig zoals je ziet. Hier links zie je de turtle, het schildpadje. En die laat je allerlei mooie bewegingen maken. En hoe doe je dat? Door rechts allemaal commando's in te typen. Hier zie je al een aantal commando's. Forward 50, Left 90. En waar vind je die commando's hieronder? Ja, dus hier zie je wat je eigenlijk allemaal kunt intypen, hoe je dat kunt doen. Dat leren wij in deze module. We kunnen natuurlijk maar een aantal commando's eruit lichten. En uh, wil je daar meer over weten, dan uh, ga vooral aan de slag met Mindmingle en geef ons daar een seintje over. Nou, zoals ik al zei, uh, ga je hier typen. Uh, laten we eens kijken hoe je dat dan uh, laat runnen. En uh, dat doe je bijvoorbeeld door Run Slowly. Nou, dan gaat hij aan de slag. Left 90, forward 50, left 90, forward 50. En dan zie je dat hij nog niet af is. Dus ik heb iets vergeten en dat is weer forward 50. Nou, dan wil je dat opnieuw uh, runnen. Dan doe je dit. Hop. En dan gaat hij het nog een keer doen. En kijk of hij nu compleet is. Ja. Nou, wil je dat heel snel doen. Hop. Dan doe je run fast. En wil je dat normaal doen dan doe je die. Dus je kunt je voorstellen als je hier natuurlijk heel veel commando's hebt, dat het fijn is om hem wat sneller te laten lopen. Dus dit is eigenlijk heel kort hoe het werkt met het geven van commando's en het tekenen. Heel veel succes!